De familie Romein wordt mede mogelijk gemaakt door Wilo Onderhoudsbedrijf. Wat is er aan de hand buiten? Wat is er hier aan de hand? Het sneeuwt! Moet je eens naar buiten kijken? Heb je al voor de deur gekeken? Gaan we eens voor de deur kijken? Wat is er aan de hand buiten? Het sneeuwt! En wat doen we als het sneeuwt, Brian? Dan gaan we lekker wandelen, hè? Sleeën! Sleeën! We gaan met de slee weg. Heb je er zin in? Ah. Nee, niet dag. Zeg je: Hallo! Best wel handig, hè? Je ziet mensen altijd met uh, kinderen zeulen en kinderwagens en alles. En wij hebben alleen maar een doekje mee, waar we ook gaan. Of een draagzak. Daar gaan we! We hebben zelf een slee gemaakt van een wasmand en een teugel van een halster van ons oude paard. Alleen, uh, Brian die doet de deur weer dicht. Die denkt, uh, dag papa. Brian, kom! Brian, kom! Kom, kom geef een hand. Mets op! Volgens mij van Brian... Oh, hij heeft zijn jas weer open gedaan. Mama doet hem even dicht. Papa doet ook even zijn muts op. Laat de deur open. Papa, papa. <laughs> wel een beetje lachen hoor, Brian. Hij is net wakker, papa. Ja, dan wil jij al meteen de sneeuw in, mama. Geef een hand. Kom jij eens heel gauw hier. Jij gaat gewoon mee de sneeuw in. Kijk, wat wit. Kijk, en papa hebben sleet klaargezet. Mama heeft hem gemaakt. Brian wel een handje. Kijk, hier staat een slee. Zullen wij Sissy halen? Kom! Gaan we Sissy halen? Kom maar! Kijk, daar is Sissy! Mijn wil Brian eruit. Pak jij de camera even over? Of wil Brian eruit halen? Eén, twee, hoopsakee! Wil mama die meenemen? Gaan wij de camera meenemen? Hoe vind jij de sneeuw Brian? Even een korte vlog was dit hè? Mama die loopt heel snel vooruit. Ze zegt ik loop hartstikke langzaam, maar dat is lekker hè? We gaan naar huis, ja. Sissy is hier nog wel uit geweest hè? Dus je hebt kunnen plassen en je hebt witte handschoentjes aan. Kom maar! Easy. Nou mama, zeg je ook even gedag tegen alle kijkers? Dag alle kijkers! Dan nou, hoop je dat er veel zijn, want anders zijn het een paar kijkers. Een paar kijkers. Zeg je ook nog dag Brian? De familie Romein werd mede mogelijk gemaakt door Wilo Onderhoudsbedrijf.